Het begin van het nieuwe jaar is vaak HET moment voor marketeers om hun marketingstrategie en dus ook hun videostrategie onder de loep te gaan nemen. En daarom geven we vier belangrijke videomarketingtrends trends in 2023 mee om je rekening te kunnen houden. 1. Organisaties begrijpen het belang van video beter. In 2020 zijn de ogen van heel wat bedrijfsleiders eindelijk geopend, toch als het aankomt op online communicatie. Plots was de online aandacht van het doelpubliek HET ultieme doel voor zowel kleine als voor de grootste bedrijven, met video als HET middel om te verbinden met het doelpubliek van op afstand. Organisaties lijken meer en meer te begrijpen dat EENS een video maken een verspilling is van het marketingbudget. Er is ook meer kennis in bedrijven van wat video als medium kan betekenen en de social media pagina's van heel wat bedrijven die al langer met video aan de slag gaan, evolueren dan ook naar plekken waar consumenten regelmatig nieuwe en relevante content kunnen gaan ontdekken. Twee, teams gaan zelf met video aan de slag. De tijd dat de grote filmploegen met duur professioneel materiaal absoluut noodzakelijk zijn om mooie beelden te gaan maken, ligt definitief achter ons. Niet alleen bieden moderne smartphones al een zeer mooie beeldkwaliteit, tal van bewerkingssoftware is ook nog eens gratis te gebruiken. Niets staat bedrijven dus in de weg om zelf met bewegend beeld aan de slag te gaan. Zowel voor interne toepassingen, zoals opleidingen, aankondigingen van het management enzovoort, als voor HR-doeleinden en authentieke communicatie op sociale media. Niet alleen klanten kunnen op die manier met jouw merk vertrouwd geraken, maar vooral ook nieuwe medewerkers vinden zo meer vertrouwen in jouw organisatie. Een goede videomarketing-workshop is dus een belangrijk punt om op te volgen dit jaar. 3. Video wordt cruciaal voor HR-branding het zorgt voor authenticiteit en vertrouwen en is dus de snelste weg naar de hearts en minds van toekomstige werknemers. Organisaties gaan dus niet alleen goed moeten nadenken over welke kanalen men dient te gebruiken om een geprefereerde profiel te gaan vinden, ook het type van de inhoud is van cruciaal belang. Zet dus breed in op verschillende media, maar pas wel de inhoud aan aan die verschillende platforms. En daar stopt het niet. Om nieuwe medewerkers te kunnen behouden, moeten ze de mogelijkheid krijgen om te gaan groeien. En dus zijn opleidingen cruciaal voor een doorgedreven HR-beleid. Zo kunnen mensen zich meer en beter specialiseren in hun functie en zich verder gaan ontwikkelen. Video is een belangrijke tool om medewerkers, nieuwe en geroutineerde, te gaan betrekken met wat een organisatie te bieden heeft. 4. Uitlegvideo en testimonials blijven koning. Consumenten gaan nog steeds op zoek naar informatie voor ze overgaan tot een aankoop. En hoewel de fun factor meer en meer belangrijk wordt om je publiek te gaan betrekken met je merk, is informatie nog steeds dé basis die online bezoekers doet blijven hangen. Het is dus van cruciaal belang om die inhoud zo breed mogelijk aan te bieden. Gebruik de beschikbare platforms waarvoor ze dienen. Instagram gebruikers zijn vatbaar voor informatie en updates over de laatste trends. En TikTok is super handig om je doelgroep te gaan bereiken met handige quicktips, en hacks. Maar aangezien Google en YouTube onder hetzelfde dak zitten, mogen we aannemen dat YouTube als platform voor de komende tijd het meest belangrijke zal blijven. Als organisatie kan je hier veel voordeel uit halen, tenminste als je YouTube gebruikt waarvoor het dient, als het tweede grootste zoekrobot ter wereld. Vond je deze inzichten waardevol? Lees dan zeker onze blog over de belangrijkste videomarketingtrends voor sociale media in 2023 en de meest in het oog springende technologische ontwikkelingen en hun impact op videomarketingstrategieën in 2023. Uiteraard staan we steeds klaar om je videostrategie naar een hoger niveau te gaan tillen. Laat je gegevens achter en we contacteren je zo snel mogelijk voor een gesprek.